ja toch boys, welkom kom deze nieuwe vlog Mijn naam is Adam Jullie zien aan het titel alleen de ramadan vlog man Ja toch We gaan weer een vlog maken boys Vergeet niet even te liken Te abonneren <lacht> Mooi boys, we gaan weer deze vlog doen Je weet toch hoe ik het vorig jaar deed Een beetje de ramadan Vasten, niks eten, tot de eind van de dag mag ik weer terug eten dus dan ja, is de vlog weer gedaan Maar ja, boys Ik ben echt moe, wallah maar ja, we moeten die vlog maken. Voor de mensen, ik ga het ook vandaag met Mochi doen. Jullie kennen nog die B.O. guy van mijn uh, Ziska Met zijn iPhone. Ja, wat gaat dit doen? Maar hij gaat er ook bij zijn. We gaan een leuke vlog maken, boys. Vergeet niet te liken, te abonneren. Je weet ja, toch. To no so him... oh, Dag, boys. We zijn even terug. En kijk wie er is bij, jongen. Mijn kat. Mijn katje, Roseline van de buurt. Ja toch maar man, lekker te ontspannen in de zon boys. Voor de mensen. We gaan even iets snel nou zeggen, zeggen, zeggen. Heel maar kom, kom, kom, kom. Kom. Zeg iets tegen die kijkers hè? Mwah. Ga maar naar buiten. Voor de mensen, wat ik wil zeggen is. Ja toch. Boys even serieus. Voor de mensen, ik ben nu op mijn pc daar bezig. Want uh, ja, ik ben nog. YouTube doen. Ik ben ook de vlog van de eerste stukje op mijn pc aan te zetten, want het kost allemaal zoveel tijd. En uh, ja, straks komt Mootje. Uh, eerst ga ik naar Moskee. Na Moskee is Mootje er daar. En dan uh, ja, gaan we een leuke vlog van maken. Dus blijf kijken, man. Ja. ja toch boys, we zijn nu onderweg naar Mootje. Ik ga nu mijn fiets pakken en daarna gaan we naar Mootje. Naar de Moskee. Weet... Ja toch boys, we zijn nu met Mootje. Faka Mootje. Hé hey, Mootje, vertel eens even dat. Ik die kijkers, waar gaan we nu naar heen? Eerst naar Moskee en daarna... Lamborghini deal. We gaan even naar een Lamborghini dealer man. Je zag jullie die titel, ik weet niet wat er allemaal is, maar uh, ja toch. Ja toch, boys, we zijn net naar moskee gaan met Moetje. We gaan nu even met fiets thuis liggen en daarna gaan we naar de Lamborghini dealer. Ja toch. Boys, kijk, we zijn toch met auto's bezig. En check deze karzwagje Moetje. Eh? Is toch een dikke auto of niet? Boys, we gaan naar de Lamborghini dealen met slippers. Dus ze gaan mij niet serieus nemen denk ik. Maar wel een dikke auto man, dat was echt mijn jeugd vroeger man. Boys, daar er een dikke AMG. we gaan daar even naar daar. Boys, check deze AMG, man. Oei, AMG. Dat is een C coupé, Check die interieur man. Oei, interieur. Eerlijk, pas zoiets bij me. En ook zo die AMG grill man. Dat kan. Het is toch dik man, met die AMG grill. Boys, we gaan nu even naar de Lamborghini dealer. zie nee, niet type is dit dit is de hurkan kan invoeken, toch die nieuwste. de nieuwste kijk die prijs is echt huh? is... ja man deze ooit zie je maar later in here, okay. een zo baggeren of niet deze hier zo'n dikke die Lamborghini jinny Deze is 150 k. Ja. Weet, check deze maar. Wee. Dat is die nieuwste. Die rol niet heeft, hè. Kijk die toch? Oei. Check die uit laten, Wat vind jij? Die, die bruine of toch die groene? Die, die. Ik vind die groene gewoon, en ze weet zien, Dat is een v hè. Staat er ook op, hè. Wee, die motorkap. Oei. En die Lamborghini autos. Volgens dus mij zijn die de nieuwste, hè? 2021. Oei hey, boys, check die interieur. Die camera is niet goed. die carbon. Ja die carbon, check die carben van binnen. Oei, zo'n dikke auto man. Die... Boys, ze zijn voor helemaal voor dit gekomen filmen eigenlijk. Oh we zijn echt hier lang gaan stappen. Ja, Lamborghini fietsen, zie ik daar. Oei, oei, oei zo ik maar. Ja, mooi, je moet er later zoiets halen. Dat is wel dik. Ja. Die aard laten, man. Die aard laten, nee. Kijk bijvoorbeeld dit, jongens. Kofferbak van Lamborghini. Hè. Oei, dat is wel dik, man. Ja, toch mooi, of niet? Dat is wel dik, man. Later, boys. Als we ooit halen met die YouTube, ga ik zoiets halen man. Kijk eens in die kofferbak, alles. Boys, we komen met slippers en we mogen naar binnen. Dit is echt een luxe. Hier moet je echt een privé chauffeur, chauffeur hebben man. 250k boys. PK is 550. En oei, motor weet. Echt, ik zie motor van die Kristal. Oei, ja, boys, zie je dat? Het is gewoon een keer in stal. Dat dikke auto's, man. Ui. Ik wie dat zit in de camera, als in het spiegel. Je hebt ook zo'n opladding. Ja, toch, man. Oei, boys, check deze. Deze vind ik gewoon mooi, hè. Het is gewoon zwart-zwart. En deze is op de extreme zit een boys, zijn er gewoon man. Wee. Luxe heb man. Later zal ik zoiets halen voor mijn vader, maar wel. En mijn ouders. is dus echt gewoon, echt dik. Oei, oh, ja, die gele daar, hoor joh. Die gele Lambo. En die medewerkers. Ja, of iets, kan ook. Kijk die kartjeel brengen broer. Oei oh, 3 voor 112. Handtas van 2 dozen. Doezo Bril 750 ja, Pen Pen 40 euro 40 euro man Kan toch niet Wee ouais, broer no, man. Laten ze we hier weg gaan ja, We zijn er nog niet klaar voor Boys Ik kom later wanneer ik echt geld heb Nu heb ik niks Maar eh, we gaan het ooit maken inshallah Shalla. Wat een dikke man die prijzen Ik hou niet Pff, schek, boys Oh, boy. oh, boys, we zijn bij Jim, We hebben snel, snel TOLAX gehaald. We zijn aan het vasten, ik ben aan het vasten, mocht je het vasten, dit is voor avondeten. Je weet het, toch? En uh, ja, voor de mensen zijn twee s Kijk, boys, concurrentie. Een concurrentie, daar, even inzoomen. Daar, concurrentie, yes, asavi. Kan toch niet? Ja, toch? Yo, yo, boys, kijk, ik heb gegaan, jongen, voor die vlog, bro. Ja, toch? We zijn op gunnings deze dagen, man. Je weet toch. Oh, boys, we hebben even gerust. Ik en Mootje. Ja, toch, Mootje. We hebben even drinken allebei voor de elkaar. voor avond eten. die Mootje. Je weet toch. Hij is weer hersenes aan het pakken. En uh, Mootje gaat naar Osso, man. Of niet? Wat word je van die vlog, man? Even serieus. Allah, die Lamborghini was dik, man. Alla. Ik moet dan later een halen, man. Ja, toch, man. Alla. Ik zie dat ik thuis ben, man. Ja, toch ja boys ik heb even mijn jas aan en mijn pet aan we gaan nu even naar de moskee want we gaan nu hazer bieden ja dus we gaan dat nu bieden eeuw boys ik zie jullie in de moskee van de mensen ik heb niet zoveel gefilmd vandaag eigenlijk weer met de Lamborghini wat ik heb gemerkt voor de rest was meer gewoon met mijn mootje je weet toch zaken beetje tussen elkaar praten maar ja ik hoop dat jullie van deze vlog niet boys schiet niet te liken je zit daar mijn broek je weet toch we gaan door je we zijn met de kijker van me. Ewa, abonneer op Adam Loker. Ja, toch man. Ja, toch, boys. Je weet toch. Nu moet ik even doorrijden naar de moskee. Want ik heb nog 5 minuten. Je weet. Boys, Ik ben weer terug. Mooi, boys. Ik ben na de moskee. Moest ik iets ophalen. Heb ik net gedaan. Heb ik nu weggebrand. En nu niet ga ik naar huis. En wacht tot het eerst tijd is. Dus, ik ben echt vandaag moe. Ik een mooie had er wel een leuke dag van gemaakt. Naar een de Lamborghini dealer, boys. Dus dat is de team, denk ik. Want ja, je kan het niet weten vooraan. Allee, als je er bent geweest, ja, je hebt alles gefilmd, dan weet je van ah, dat wordt het nu. Als YouTuber. Maar nu ben ik om terug naar huis. Ja toch. Toch boys. wat Wil je iets zeggen in die vlog? Abonneer. Ja. Abonneer en subscribe. Ja, want ik wil die Lamborghini halen, man? later. Kun je die allemaal in de kofferbak steken. Talla.